Een merk wordt ontwikkeld om een product, service of organisatie een persoonlijkheid te geven die het onderscheidt van concurrenten. In deze kennisclip leggen we uit wat merkpersoonlijkheid is, wat consumenten doen met die merkpersoonlijkheid en hoe merkmanagers een merk laden met persoonlijkheid. De persoonlijkheidsbenadering van merken beschrijft hoe consumenten, wanneer ze geconfronteerd worden met merkcommunicatie, automatisch persoonlijkheid toeschrijven aan een merk. Mensen kennen vaker menselijke eigenschappen toe aan objecten. Dit heet antropomorfisme. Zo zijn mensen vaak geneigd om persoonlijkheidseigenschappen toe te kennen aan merken. En dit proces kan verklaren waarom mensen een voorkeur ontwikkelen voor bepaalde merken en ervoor kiezen deze merken te kopen en gebruiken. De term merkpersoonlijkheid verwijst naar de set aan menselijke eigenschappen die geassocieerd worden met een merk. Jennifer Aker heeft het meest gebruikte academische meetinstrument ontwikkeld voor merkpersoonlijkheid. In dit instrument wordt merkpersoonlijkheid beschreven met de dimensies sincerity, excitement, competence, sophistication en ruggedness. Ook de twaalf archetypen van Carl Jung worden veel gebruikt om de persoonlijkheid van merken te beschrijven. Deze merkpersoonlijkheid beschrijft de symbolische betekenissen van een merk en deze is, volgens de persoonlijkheidsbenadering blijvend onderscheidt een merk van de concurrentie en is relatief stabiel door de tijd heen. Consumenten nemen de persoonlijkheid van een merk waar en gebruiken deze symbolische betekenis enerzijds om hun zelfbeeld te construeren en anderzijds om uiting te geven van deze identiteit naar anderen toe. Dit laatste heet zelfexpressie. Wanneer een consument geconfronteerd wordt met een merk, dan nemen zij merkpersoonlijkheid waar en vergelijken deze persoonlijkheid met hun eigen reële of geïdealiseerde persoonlijkheid. Dit proces van matching wordt in de literatuur self-congruity genoemd. Wanneer een consument vindt dat het merk past bij zijn of haar eigen identiteit, zal de consument geneigd zijn dit merk te kopen en gebruiken. Op die manier kan iemand zijn of haar identiteit voor zichzelf bevestigen en anderen laten zien wie hij of zij is. Sociologen noemen dit respectievelijk de independent en interdependent self. Volgens de persoonlijkheidsbenadering kopen en consumeren consumentenmerken dus... ...vanwege de symbolische waarde die deze merken vertegenwoordigen. Het creëren van een merkpersoonlijkheid is voor merkmanagers dan ook een veelgebruikte manier om een merk te versterken. Merkmanagers proberen merken een menselijk gezicht te geven omdat dat het voor consumenten gemakkelijker maakt om een emotionele band te ontwikkelen met een merk. Daarbij geven zij het merk een bepaalde eigenheid die herkenbaar is voor consumenten en die de producten en diensten van een merk een duidelijk signatuur geven. Daarvoor gebruiken bedrijven merkcommunicatie. Zo zetten zij bijvoorbeeld in televisiecommercials fictieve karakters of bekendheden in met bepaalde karaktereigenschappen die passen bij de gewenste merkpersoonlijkheid. Ook door productdesign perswoordvoering, klantenservice, social media communicatie en door het strategische beleid van de organisatie draagt een merk een persoonlijkheid uit. Wanneer consumenten of influencers merken gebruiken of over het merk praten, dragen zij bovendien bij aan dit bezielen van een merk. Merkmanagement is erop gericht om een merkpersoonlijkheid te creëren die aantrekkelijk is voor de doelgroep. Om dat te kunnen doen, onderzoeken merkmanagers vaak eerst de persoonlijkheden en behoeften en aspiraties van leden van de doelgroep. Op basis daarvan ontwikkelen zij een merkpersoonlijkheid die past bij de daadwerkelijke of ideale persoonlijkheid van de doelgroep. Op die manier hopen zij een merkpersoonlijkheid te creëren die aantrekkelijk is voor de doelgroep. Daarna ontwikkelen zij merkcommunicatie die het merk moeten laden met deze merkpersoonlijkheid. Omdat een merkpersoonlijkheid altijd in ontwikkeling blijft, Blijven merkmanagers door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek de self-congruity monitoren en waar nodig sturen zij de merkcommunicatie bij.